Wilt u nog een snapchat selfie maken? Een, een, een snap, oh. snapchat? Ja leuk. <laughs> Als er een huis in brand staat, wie zou u dan redden? Een kind of een 50-plusser? Waarom zijn er dan zoveel meer mensen tegen u en waarom gaat het dan minder goed met uw partij dan met andere partijen? Ik zit er even over na te denken.